Neem dat je kijkt naar deze video, doe ons een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Vandaag hebben wij een springkliniek bij Bianca Schoenmakers. en uh, Blondie heb jij er zin in. Vandaag praat ze niet. Heb je zin in? Volgens mij wel. Dat is lekker hè? Lekker! Goed zo, bra! Goed zo! Zo, juist. Braa, goed zo. Oh mijn. Oh juist. Ah, niet mijn gezicht, lekker! Ah. Oké, okay, jongens, we moeten hier snel weggaan. Want, um, Lonnie kan nogal hard hinnikken En dat. En mijn oortjes vinden dat niet zo fijn. Dit Bluntje? Zo. Nou, nee, dat vind ik zielig. Zo. Ga ik even bij zitten? Sorry, jongens. Blondie en ik, eenmaal nog haar uit. Oh, wacht. Ik ga er haar even haar hooi geven. Eet makkelijk, meid. Uh, ik zal jullie vertellen. Ik ga nogal vies worden. Oké, okay, wat denken jullie dat er gaat gebeuren? Bij. Wacht even hoor. Uh -oh. Bij de les van Bianca, schoenmaker. Denk je dat het heel goed gaat? Denk je dat het heel slecht gaat? Of denk je dat er afval Ik moet heel veel op zoek naar jullie pluisje. Eén moment. Blondie wordt rustig van eten, volgens mij. ik heb er nu al een tijdje heel in hè? Wat doen jullie als jullie je vervelen? Laat het hier weten in de comments. Ik ben echt wel heel erg benieuwd. Ik doe, ik ga meestal op mijn telefoon zitten. Deze. Of ik ga met mijn Apple Watch spelen. Of ik ga tv kijken. Of Netflix, of Disney Plus. En ik ga naar buiten kijken. Zo, we zijn op de boer, onderweg. On oh, wat doe ik daar nou? Ik had een schilpje. Nou, we zijn er bijna. Oh. Uh, nog een klein stukje. En dan zijn we weer in de knie. En, uh, ik heb nog een stukje voor Bianca gefilmd. Dat er een hele lange reis stond voor haar. Moet ik jullie ook iets vertellen? De laatste keer dat, Bianca, dat we Bianca hebben gezien, is iets vergeten. Dus ga ik vandaag. Ga ik dat als cadeautje aan haar geven? Alleen we zijn de strikjes vergeten. Of heb ik hier nog strikjes? Ik heb hier geen strikjes meer. Me. Mama, heb jij nog strikjes? Oeh. Gaan we nu om het hoesje heen doen? Zo, deze. Tadaa. Nou, jongens, laat hier beneden in de reacties weten of jullie. Uh, wat jullie denken dat Bianca van haar cadeautje gaat vinden. We are finished. Oh, ik kan in één keer omdraaien, jee! Mama kan in één oh, keer omdraaien, wat zeg je daarvan? Oh, ben ik zo blij, want Soms staat het hier gewoon in, helemaal vol met trailers en caravans en auto's en weet ik veel wat allemaal. En dan uh, kan het maar weer zien hoe ik het voor elkaar krijg. Maar nu kan ik gewoon zo, loep. Tessa, Tessa. Ja, ja, weet ik ongeveer hoe ver je bent. Jij Tessa? Ja, het laatste voor een controle gewerkt. Ja. Um, het is nu gewoon samen met de lichaam in plaats van alleen zijn. Ja. Doe maar eens een beetje losrijden. Um, de les gaat vrij intensief zijn, dus neem even ook je stapmomenten tussendoor. Want als je een uur echt aan het rijden bent, dan gaan ze moe zijn. En jullie zelf ook. Dus ik zag dat jullie al aan het draven waren. Um, dus ja, vergeet tussendoor niet te gaan stappen. Ja? Goed, begin maar. Nou, dat is. Ja, jouw cadeautje voor jou. Ja? Het is, het, het is eigenlijk al van jou. Voor mij. Maar? maar. Alsjeblieft. <laughs> ja, natuurlijk. Wat een fantastisch cadeau, ja. Van, ja, nou. Ik zag hem Ja, maar uniek ook, gewoon, ja. Top. Ja. Die had ik, die had ik, heb ik ooit eentje gehad? Ja, heb ik ooit eentje, gehad, ben ik kwijt geweest. Ja, ja. Niet. Niet. Is Tessa nou zichzelf aan het bekijken of wat? Goed, Tess. Die van jou ook. Laat hem eens actief draven en probeer eens de, uh, het contact met de mond, probeer die wat stil uh, gelijk te houden. Dat je, bo dat je teugels eigenlijk niet te veel in een boog komen. Je moet, ook niet, je moet natuurlijk niet gaan trekken, maar je moet als het ware, kom eens even hier. Dan praat we makkelijker. Ze dus verhaal te houden. Doordat je nou heel, heel veel je teugels in een boog hebt. Kijk, dan krijg je... los. En dan krijg je... Heel de tijd eigenlijk dat bit... Heel de tijd zo hierdoor een beetje onrustig in zijn mond ligt. Dus jij moet eigenlijk gewoon zorgen dat het contact... Heel licht is. Maar dat die wel... Stil is. Dus dat de teugels... Hè, dat die eigenlijk altijd een rechte lijn is. Je moet dat eigenlijk zo zien. Jouw armen... Er zijn elastieken en die zorgen dat dit en jouw lichaam hè, dat daar eigenlijk die verbinding erin blijft dus doet hij dat beweeg je mee doet hij dat beweeg je ook mee ja, ja? maar je, en als hij dat doet als hij dat doet dan krijg je iets meer druk en als hij dat doet heb je iets minder druk maar wel een stille verbinding houden ja probeer dan nou maar eens de handen naast elkaar houden, naast elkaar voor je. En ook weer hetzelfde: uh, mooi actief houden. Moet je handen inderdaad voor je houden. En doe maar eens iets actiever laten draven. Iets actiever naar je hand toe rijden, Merry. Blondie? Ja. Zo, inderdaad de handen mooi voor je houden. Contact houden met die buitenteugel. Probeer niet te veel, hè? alleen maar met die binnen teugel contact te hebben, kijk. Kijk, iets actiever, iets actiever. Kom. Zo, ja, dit is genoeg. Als jij voelt dat ze langzamer gaat lopen, Tessa, hè, dan maak je er iets sneller, maak je er iets actiever. En als je voelt dat ze te hard gaat, dan hou je ze iets tegen. Eigenlijk zo simpel. Maar dit is een mooi tempo wat je nou hebt. Probeer weer contact te houden met beide teugels. Goed zo. Als jij voelt hè, dat ze een beetje met haar hoofd gaat wiebelen, dan moet je er eigenlijk beantwoorden met jouw been. Ja? Dus als zij gaat wiebelen aan de voorkant, druk jij je kuit aan en dan maak je er iets sneller. Waarom? Dan, ga, dan gaat het motortje achter jou aan de gang, dan pakt hij het bit vast, hè, of dan neemt hij het bit aan en dan krijg je weer die verbinding waar we het net over hadden. Dit is al beter Tessa. Voelt het heel raar voor jou? beetje, kom eens even hier, daarom moet je dat echt zien als elastieke. Jouw armen zijn elastieke. He, maar elastieke, daar kun je eigenlijk ook niet, je moet eigenlijk zo zien dat heel die teugel een elastiek is. Ja. Met een elastiek kun je ook niet trekken. Ja, kun je wel trekken, maar niet echt, want als je dan trekt dan... Maar he, door een elastiek heb je wel altijd... Kijk, als, als ik, uh, ja, noem eens iets, ergens een elastiek tussen mijn handen heb, ja, dan kan ik, kan ik ze zo uitrekken. En ik kan het zo, ik kan het wel eens. trouwens. Ha. Kijk, zo heb ik verbinding, maar zo heb ik ook verbinding. Snap je? Ik heb altijd verbinding, alleen zo is de druk iets groter en zo is die druk minder. Ik heb altijd verbinding, dus alleen dat moeten jouw armen doen. Snap je? Als jij naar beneden kijkt, dan zie je hier die schouders bewegen, dit hier. Heb je daar ooit van gehoord? Waar nou... Ik heb het een paar keer uitgelegd gekregen, ik heb het ook ja? echt een tijdje geprobeerd en dan denk ik het steeds weer fout en als ik het goed heb is het gewoon puur gelukkig. Maar het is, um, welke schouder moet verder naar voren? Uh, de schouder aan de buitenkant. Nee, Ze keert. De binnenkant? Ja dan wel, je hebt nu heel veel opties hè. Als, um, ik galopeer nou hè. Welke kant, ik ben een paard hè, welke kant moet ik nou op? Ja, kom op. Ja, kom op. Serieus doen. Welke kant moet ik op? Hè? Goed. Welk benen staan verder naar voren? Dus, welke kant. Is dat de binnen- of de buitenkant? Dus, welke schouder moet dan verder naar voren? Nou. Zie je wel dat je het weet? Het is logisch nadenken, toch? Schalperen eens aan. Wat jij wil? Eh, rechts. We hebben rechts nog niet gehad. Allemaal een keer rechtsom galopperen. Nou, kijk je naar beneden naar die schouders. Zitten. Welke is verder naar voren? Ja. Heel goed. Maar je kan het nu ook voelen, want voel je nou hoe makkelijk dat je door de wending gaat. Kijk eens hoe makkelijk dat je daar door die wending gaat. Door die, door die hoek heen. Als je een volte rijdt. Ga je weer draven? Eens meteen kijken als je begint. Welk is verder naar voren. Ja, galopeer maar eens door. Galopeer nou eens een volte. Galopeer door. Voelt hij, voelt hij net zo makkelijk op die volte als net? Nou, dan voel je toch een verschil. Heel goed. Want, zat je nou in een goede galop of niet? Want, welke schouder moet verder naar voren? Ja, is dat de binnen- of de buitenschouder? Ja, en welke schouder moet naar voren? Goed zo. En nou? Ja. De, praat maar over binnen en buiten. Want op de andere hand is het anders, hè? binnenschouder is verder naar voren. Voel je de verschillende niveaus? Zie je waar hij het kan? Ja, super. En weer draven en even stappen. Dan ga je nou elke dag thuis. ga je zo tien keer aangalopperen. op allebei de kanten. Dan ga je kijken of je in een goede galop zit. En dan kan jullie mam ook zien. En die zegt dan wel of je gelijk hebt. En als je dat een week lang doet, dan voel je en zie je het verschil. Ja? Dan gaan we hier dadelijk eens mooi over die twee balkjes galopperen. Heel simpel. En ik wil als je aangalopeert, en je kijkt of je in een goede galop zit. En je komt pas dus naar de balkjes als je in een goede gelop zit. Uh, we beginnen linksom. We hebben net rechtsom gehad. Ja, heel goed. Doe je binnenhand maar iets van de hals af als je stuurt. Probeer niet te veel naar buiten te sturen. Probeer dat met je binnenbeen te doen. Heel goed, Tessa. Probeer hem in het midden te houden, Tessa. En met je binnenbeen. Binnenbeen. Goed. Ga ja, je dan? Zit je goed? Goed zo. Zie je wel? Ik weet het niet, ik voel dat niet en ik zie dat niet. Rustig. In het midden Tessa, in het midden. In het midden rijden. Goed. En kijk nou eens naar je galop. Goed zo, goed gezien. Ja. Mooi recht in het midden houden, hand stil. Denk aan het verbinding houden met je hand. Goed. Kijk naar je gelop. Ja, inderdaad, nee. Kijken naar die gelop. Eerst een Binnen Binnenteugel van de hals en binnenbeen aandrukken. Doe je binnenteugel eens van de hals. Contact houden, licht contact houden met de buitenteugel. Goed zo, kijk waar je heen gaat. Binnenbeen op de singel, niet naar achteren. Op de singel. Voor, been voorin houden. Kom maar naar de balkjes. Dus druk hem maar met je binnenbeen iets naar buiten toe. Goed zo meid. Heel goed. Rustig opvangen. Rustig. Rustig. Goed. En dan kijk je naar het kruisje. Dan ga je niks veranderen. Niet sneller, niet langzamer. Ho... Oh. Goed. Je moest een beetje kijken. Hé, hey, een changement erachteraan. Voelde je dat? Nee. Weet je wel wat het is? Nee, maar dat maakt niet uit. Dat is alleen maar fijn. Want dan doet jouw pony, die doet het dan uit zichzelf. Dus, hè, voor een springpony is dat heel fijn als ze uit zichzelf kunnen wisselen. Tessa, let erop dat je binnenteugel, vooral linksom, binnenteugel iets van de hals af doet. Binnenbeen hakken laag. Druk, je, druk op de beugel houden. Goed zo meid. Kijk. Krijg je je pony iets rechter hè. Nou ook weer. Druk je binnenbeen aan. Druk je binnenbeen aan. En na elke hindernis kijk je even naar de gelop. Druk je binnenbeen aan. Hoi. Kijk naar je gelop. En? Kijk dan. Oh, dat geeft niks. Laat hem maar even kijken. Dan galop, galop je weer opnieuw aan. En nu doe je even iets meer. Eerst naar de galop kijken. Ah. Kijk eens naar de galop. Ja. Heel goed. Kijk naar de galop. Neem de ruimte. Te, rij maar vol te. vol te rijden. Vol te rijden. <laughs> Galoperen. Kijk naar de galop. Neem de ruimte, hè, niet binnen doorkomen. Galopeer maar door. Kijk naar de galop, is die goed? Ja, heel goed. En dan spring je het lijntje. Rij er naartoe, hè, om eroverheen te springen, hè? Goed zo. Prima, heel goed. Tessa, voor jou vind ik nu het allerbelangrijkste dat je die galop onder de knie krijgt. Ja? ja? Dus je springt in een hindernis, je kijkt of je in een goede galop zit. Als, het dan, als je het niet meteen ziet en die hindernis komt te snel, ga je in volte. Ik vind het nou voor jou gewoon belangrijk dat je leert te zien en te voelen waar de goede galop is. Ja? Um, ik even kijken. Zo, het is inmiddels alweer heel donker. Ik heb net de springclinic gehad. Het ging super goed. Uh, ik heb nu geleerd hoe ik moet. Nee, hoe ik de. Um... Hoe heet dat nou? Goede gelop. Hoe ik de goede gelop kan zien. En ik heb weer wat gesprongen. Op vreemd terrein voor de eerste keer? Ah, ik heb wel ik heb een keer eerder gesprongen. Ja, op vreemd terrein? Ja, ik heb met Blondie drafpakjes uh, gedaan. Waar? Bij de Arkenhoeven. Oh ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Nou ja, wij gaan even een kopje thee drinken, want ik heb een hele koude hand.